Welkom, jullie komen als groepen. We zitten hier met wat je noemt een crisis die duratie. Jullie bevinden je in de blackbox. Een state of the art techniek die de dreiging ver van uw bed en dicht bij ons scherm houdt. We hebben één persoon gevonden die niet te classificeren valt. Die steen error. Druk rood. Als verdachte, x onverantwoord gedrag vertoont. Druk op de groene knop, gewenst gedrag vertoont. Hi. Uh, ja, ik, ik, ik loop gewoon met, met mijn eigen zaken te bemoeien. Ik en ik zie 35 ja. als score. 35 is best wel heftig, dat is best laag. Oem. Echt heel laag. 34 Moet maar de hele tijd tussen bepaalde lijntjes blijven. Huh? Goed, fout. Ja, nee, zwart, wit, groen, rood. Toch? Ik heb niks te verbergen. Ik wil juist dat jij van alles weet. <laughs> Waar ik eet, met wie ik eet, wat ik eet, ook soms. Zo voelt dat gewoon, dat ik niks heb om te verbergen. Want ik heb gewoon uh, een bankrekening en gewoon geen strafblad. En gewoon een beetje langer, een studie gedaan. En gewoon voor elke account hetzelfde wachtwoord met overal net een ander hoofdlettertje.